Ik ben Peter ten Wolde en het is mij een bijzonder genoegen om tijdens Smart Humanity te mogen spreken over smart data. Smart data gaat wat mij betreft vooral over welke data kijken we eigenlijk naar. Want het blijkt dat velen van ons een vertekend en achterhaald beeld van de wereld in ons hoofd hebben. Om je een voorbeeld te geven. Als je denkt aan alle mensen op de wereld die op dit moment 30 jaar oud zijn. De mannen van deze groep 30-jarigen zijn in hun leven gemiddeld 10 jaar naar school geweest. Wat denk je hoeveel jaar de vrouwen van deze groep 30-jarigen naar school is geweest? Is dat 9 jaar, 6 jaar of 3 jaar? Het juiste antwoord is 9 jaar, maar het overgrote merendeel van de mensen denkt dat dit 6 of zelfs maar 3 jaar is. En natuurlijk, er gaat ontzettend veel mis in de wereld en we hebben met z'n allen een aantal enorme uitdagingen. Maar er gaat ook enorm veel goed. En die vooruitgang, met name op het gebied van lange termijn ontwikkelingen, die wordt vaak niet gezien. Factfulness is een praktische methode voor kritisch denken. En door anders naar de data te kijken, word je in staat gesteld om een positieve mindset voor de organisatie van de toekomst te ontwikkelen. Dus als jij anders naar je omgeving wilt leren kijken, dan begroet ik je graag op 14 november.